Er zijn twee versies, een rechthoekige en een ronde. Je kunt één van de twee kiezen. Ik kies voor de ronde. Vervolgens maak je je tekening. Ik teken de planeten en kleur alles mooi in. Het middelste vakje kun je leeglaten. Daar plak je straks je QR-code in. Nu jij. Zet de video op pauze en maak je tekening.